Dus als ik alles doe, is ik spring gewoon en dan kijk ik wel wat ik nodig heb. Met z'n vieren zijn wij aangeklikt aan het Afghaanse leger en deden we eigenlijk train while you fight. Toen ik twintig was heel erg mentorschap gemist heb. Eén ding wat super belangrijk is, is als je begint met creëren, is dat je heel goed weet wat je niche is. Um, het was best wel bewolkt en dat hing gewoon een sfeer om je heen en je voelt dat er wat gaat komen. Dat er twee kinderen naast mij stonden en mijn bord schutte, die kijkt van bovenaf naar die jongen toe en het enige wat ze doen is dit. Ik zeg vriend. Hij kijkt naar, nou, ik denk zo dus ook zo, oké, okay, je moet echt waakzaam zijn nu. Dus we wisten al dat het best wel een link was wat we deden op dat moment. Er gaat een bocht in, we rijden door, door een gully heen. En het enige wat je hoort is gewoon één grote teringklap. In een serie video's ga ik in gesprek met YouTube-creators. Wie zijn ze? Waarom starten ze een YouTube-kanaal? Hoe maken ze hun content? Verdienen ze er geld mee? Welke lessen hebben ze tot nu toe geleerd? Ik wil er alles over weten. Welkom bij CVD-TV. Hij is mijn gast Mark Pollen. Mark Vaart, welkom. Dank je wel. Van het YouTube-kanaal Scherpschutters. Ja. Uh, uh, om te beginnen, uh, even bij het begin. Jij je hebt achtergrond bij de Kors Mariniers. Klopt. En bij, hoe heet het, NL Mars, Mars hè? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat zijn wel heftige guys, hè? Ja, dat, nou ja, dat. Uh, uh, dus in mijn perceptie. Voor mij was dat mijn wereld. En pas achteraf, als je eruit bent, dan merk je, oh ja, het is eigenlijk toch wel bijzonder wat ik heb gedaan. Corps Mariniers is ten eerste al moeilijk. Ja, ze noemen dat al een, een, een elite. Uh, eenheid eigenlijk. Ja, precies. En dan binnen die, uh, binnen het Corsumarines hebben we nog verder gespecialiseerd en dan ben ik naar de Special Forces gegaan en dat is NL jou. Maar dan de Special Forces van de marine? Ja. Je dat, hebt, wat, je... wat maakt dat specifiek dan? Nou, je hebt eigenlijk in Nederland, heb je twee Special Forces eenheden, officieel ja. gezien. En er zijn wel heel veel speciale eenheden, maar er zijn maar twee officiële Special Forces eenheden en dat is het Corps Commando Troepen van de Landmacht ja. en NL of En NL Marshoff, nou, het onderscheid, dat, dat hoor je eigenlijk al een beetje, is maritiem. Dus je hebt een landmacht eenheid en je hebt een maritieme eenheid. Dus wij doen nu alles met water, met zee, uh, opereren. Dus, en om, maar om het moeilijker te maken, opereren wij natuurlijk ook bijvoorbeeld op land in Afghanistan. Dus dan is het soms heel verwarrend van wat, wat, wat is het nou. Eigenlijk. Want daar onder andere bij, daar ben je geweest ook zelf hè? Ja, ik ben uitgezonden geweest naar Afghanistan. En ik ben uitgezonden geweest naar de, voor de kust van Somalië op piratenjacht geweest. Oh ja, dat zijn van die gasten van die piraten hier. Hé luister, voordat we dat YouTube-kanaal gaan doen, want we kunnen dit gesprek ook gewoon zes uur duren, maar voordat we naar het YouTube-kanaal gaan, want we hebben een creator in de bank, neem eens mee in die wereld, zeg maar. Wat doe je dan zoal? Nou, ik ben opgeleid om leiding te geven aan een kleine gevechtseenheid. Een kleine gevechtsheid, praat je over ongeveer 30 mensen. En wij moeten eigenlijk overal over de hele wereld kunnen opereren. Dus dat betekent dat wij worden opgeleid in de bergen van Schotland, in de, in de, in de woestijnen, in de kou van Noorwegen. En overal moeten wij gevechtskracht kunnen leveren en onze opdracht kunnen uitvoeren. En dat betekent dat je, dat je een specifiek soort mens nodig hebt... Die achter de linies met zware rugzakken uh, ergens kan komen waar andere mensen niet kunnen komen en dan onze opdracht kunnen uitvoeren. En dat is in, dan in, in teken van veiligheid. Hè. Dus waar, waar, waar moeten wij heen? Bijvoorbeeld met die piraterijmissie. Ja, handel is voor Nederland extreem belangrijk. Hè. Dus ja. op het moment dat daar die piraten, ondanks dat ze goede motieven hadden, omdat ze niet meer konden vissen, en natuurlijk over zijn gestapt naar een ander verdienmodel, mm. was dat voor ons schadelijk. Dus dan kunnen we als Nederland zeggen, wij sturen daar uh, die mannen heen en we gaan daar die, die wegen, die uh, handelswegen weer veiligstellen. Ja, en dan, dan ga je daarheen en dan ga je dus uh, actief jagen op, op piraten in de moderne <laughs> tijd. Uh, mijn, mijn dochter vroeg ook al, van: hebben, hadden die dan ook... Is die, ze is een ja. bandit en een een om. Ja. Nou, maar, en, maar Afghanistan, dat klinkt ook niet echt dat je zegt van ik ga op vakantie, zeg maar. Wat zijn. maar. Wat heb je daar allemaal, wat maak je dan mee? Nou, ik ben daar geweest in de setting van dat ik na, met een kleine eenheid, met vier mensen, totaal 26, met z'n vieren, zijn wij aangeklikt aan het Afghaanse leger en deden wij eigenlijk train while you fight, noemden we dat, dus uh, vechten terwijl je aan het trainen bent. Dus wij stonden niet op een schietbaan die mensen te trainen, maar wij gingen mee met de Afghanen op operaties en tijdens het gevecht moesten wij hun beter maken in het vechten. Tegen de Taliban? <laughs> Tegen de Taliban, maar, ja. En hoe was het niveau bij start? Nou ja, toen ik daar aankwam, was het alsof je een soort struikroversbende tegenover je had met, met allemaal van die banden, munitie om hen heen en uh, halve, halve uitrusting en allemaal, ja, gewoon chaos eigenlijk. En maar de, uiteindelijk hebben we daar de laatste dag, of uh, de laatste weken dat we daar zaten, heb ik wel een nachtelijke operatie gedaan over zes verschillende assen dat de in intrapte met die Afghanen. Dus naar een hoger niveau getild, uh, ja, dat, dat was wel uitdagend, ja. Wat, wat, wat, wat doe jij met angst? Nou, angst is iets wat je kan controleren. Wij zeiden altijd emotie kan je uitschakelen. Daar geloof ik niet zo in, maar, maar tijdelijk kan dat wel. Dus als je een goede, goede operator wil zijn, moet je wel in staat zijn om te ervaren hey, ik vind het superspannend, ik vind het eng. Maar krijg ik het onder controle en kan ik alsnog de dingen doen die ik moet doen? Als je bijvoorbeeld in een vliegtuig, uit een vliegtuig springen is gewoon spannend, dat doet allerlei dingen in je lichaam. Maar kan jij dan nog die angst, soort van voelen, onder controle brengen? En dan nog wel aan de juiste touwtjes trekken en op je hoogte meter kijken? Kun je dat trainen of moet je dat hebben? Ik denk dat, je dat, dat het tweeledig is: de ene is er meer goed in genetisch gezien dan de ander dat dat dat, dat testen wij natuurlijk ook voordat je naar een special force eenheid gaat valt er heel veel mensen af yeah. He, dus, dus de aptitude daar wordt eigenlijk gekeken van ben je uit het juiste hout gesneden en kunnen we aan een korte tijd opleiden naar het niveau van een special force eenheid en dan uh, ja dan heb je dus kan je het trainen ja als je dus talent hebt dan kan je het dus trainen en dat yeah. doe je door de trainingsomstandigheden zo heftig te maken dat het steeds normaler wordt op het moment dat je in de oorlog zit ik weet nog wel dat de eerste keer dat ik vuurcontact had in afghanistan dat ik dacht van hey dit is zo bekend, het voelt bijna alsof ik in een training zit. Heb jij mensen doodgemaakt? Nee. Nooit. Nee. Maar dat zou je wel hebben kunnen doen, zeg maar. Ja, er zijn zeker omstandigheden geweest waarin ik dat had kunnen doen. Hoewel ik wel een tactisch commandant was. Dus op het moment dat ik zelf mensen had dood moeten maken, ging er wel wat mis in mijn leiderschap. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus indirect uh, stuurde ik wel heel veel dingen aan en uh, had ik zeker in, in een hoedanigheid kunnen zijn om uh, ja, mensen uit te moeten schakelen. Ik heb ook zeker in mijn eenheid zaten, zaten heel veel mensen die wel in die omstandigheden zijn ja. gekomen, ja. met name in Afghanistan. Ja. Doe je het nu nog of zo? Ben je er nu nog bij betrokken of helemaal niet meer? Nee, nou ja, ik heb een scherpschutters uh, YouTube kanaal waarin ik natuurlijk een soort van nog steeds reflecteer en, ja. en put uit mijn netwerk wat ik toen heb opgebouwd. Maar ja. ik ben al sinds 2015 ben ik weggegaan en daarna ben ik ondernemer geworden. Oké, okay, en waarom ben je weggegaan? namelijk nou, omdat ik eigenlijk uh, tweeledig. Eén is dat ik in mijn privéomgeving uh, dingen waren veranderd, waardoor het voor mij lastiger werd. Om, om de opoffering te hebben om bij special force eenheid te zitten, moet je een heel stabiel thuisfront hebben. Mm -hmm. En ik had op dat moment een co-ouderschap, dus een 50-50 co-ouderschap met een gescheiden situatie. En dat vond ik... Dat kleine kinderen, Ja, ik vond dat, ik vond dat niet meer de, de opoffering waard. Ik wilde er zijn voor mijn dochter, ik wilde zo stiel, stabiel mogelijk zijn. Dat is, dat, is, dat is één factor die meespeelde. Maar eigenlijk een belangrijkere factor was dat ik eigenlijk uitgespeeld was. Ik had mijn jongensboek uitgespeeld, ik had 13 jaar gedaan. En ik ben iemand die continu wil blijven ontwikkelen, continu wil blijven groeien. En ik zag dat de, de functies die voor iemand verschiet lagen bij binnen Defensie mij niet meer uitdaagden op de manier zoals het deed 10 jaar geleden. Hmm. Toen was het tijd voor mij om te gaan. Ja, heb je het jongensboek geschreven eigenlijk ooit? Of... Uh... Ja, nou, dat is me wel vaker gevraagd. Ik heb, ik heb wel eens een boek geschreven over mijn leven, over de dingen die daar gebeurd zijn, maar ik had niet heel erg sterk de behoefte om het uit te geven. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik had zoiets van. Ik vind schrijven belangrijk. En ik vind het ook mooi om dat te doen. Omdat het je heel veel duiding geeft over wie je bent en waar je naartoe wilt. En wat je kan meenemen uit je verleden en wat je mee wilt nemen naar de toekomst. Mm. Maar ik heb nog niet de behoefte gehad om dat uit te geven. Misschien in de toekomst. Nog. Maar je hebt hem wel, zeg maar, een soort van. Ja, als ik hem nu zou. Als ik het tot een uitgeefbaar boek zou moeten maken, moet ik nog wat. Maar er staat er staat altijd een andere papier zeg maar ja, ja hmm. dat wel. hoe uh, neem eens mee naar het begin van het youtube kanaal zeg maar Want je zegt uh, vanaf 2015 gaan ondernemen uh, dat was was dat meteen het youtube kanaal of was dat nog wat anders nee ik heb een uh, bedrijf opgezet dat heet heette hell shooter en dat staat voor het echte leven shooter en dat is een in real life shooter in een gebouw van 3000 vierkante meter waarin ik met acteurs een setting nabouwde waarop je als een soort arrestatieteam, team special force eenheid naar binnen ging met air, met uh, airsoft wapens en daar allerlei tactische uitdagingen kregen, een soort adrenaline-achtbaan van een uur, waarop je ja, in allerlei gekke settingen kwam uh, om een missie uit te voeren, dus zeg maar airsoft meets escape room. Ja, 10.000 mensen per jaar had ik op het laatst. Ik, ik heb in 2020 mijn deuren moeten sluiten door corona, omdat oh ja, ik een van de partijen was die heel hard geraakt had. Ik had hoge overheidkosten, 3.000 vierkante meter, ik ja. had 25 man personeel. Oh. Uh, dus ik, ik had enorme kosten. Dus toen in maart ze zeiden van gooi je tent maar dicht, toen was ik de lul. Jezus. <laughs> dus ik ja, heb, dat gaat rap dan. Ja, dan, dan. Ik heb echt heel hard moeten schakelen om niet al oh, helemaal volledig onder ten onder te gaan. En ik heb dat denk ik uh, goed gemanaged. En, uh, en daarin, maar uiteindelijk is de conclusie wel geweest dat ik mijn tent heb gesloten. Ja. Met name omdat ik niet wilde ondernemen in een setting van het huidige landschap in Nederland waarop je dan als je horeca of evenementenorganisator bent continu moet zitten van, oh wat als nou in, uh, in het najaar weer de tent dichtgooien. Dat was een externe factor die voor mij dusdanig zwaar weegde, waardoor ik heb gezegd oké okay, ik ga een switch maken. Oké, okay. en die switch werd YouTube? Ik had uh, scherpschutters opgezet als een soort passieproject. Yes. Dus naast mijn hellshooter, dat liep allemaal, ik had yes. mensen, maar mijn creativiteit was daar een beetje kwijt, want het was een echt bedrijf geworden. En toen zag ik in 2016, zag ik die podcastmarkt in Amerika ontploffen. Ja. Die verdubbelde elk jaar. Ik dacht, dit gaat groot worden in Nederland. Kan ik daar iets mee? En toen dacht ik, ja, ik heb een groot netwerk. Ik heb mooie dingen meegemaakt. Maar mijn grootste drijfveer... Was dat ik toen ik twintig was heel erg mentorschap gemist heb. Als ik kijk naar die leeftijdscategorie dan denk ik van ja daar is het zo nodig. Zeker als je een jonge man met, met veel energie en, of vrouw ook hè. Maar ik, ik ben een man dus ik refereer even daarnaar. Mm -hmm. Met veel energie dan kan je heel makkelijk de verkeerde kant de aantrekkingskracht hebben. Hè. Ik was ook heel erg aangetrokken tot ja, spannende criminele dingen als het ware. Dus, maar hoe krijg je nou dat soort energie van oké okay, je wil veel meemaken. Hoe, hoe, hoe kanoniseer je dat nou de juiste kant op? Die setting miste ik een soort mentorschap en toen dacht ik ja, de podcast en mijn netwerk en mijn kennis deden op een laagdrempelige manier gaan delen met mijn, de ik die ik was toen ik twintig was. Dat was een soort van mijn doelgroep op dat moment. Ja. Nou, dat ik me heel waardevol en dat ben ik dus gewoon gaan doen. En um, ja, ook met die, met die bril op, van oké, okay, we zetten die bivakmutsen af. Want toen ik net bij de mariniers kwam, en dan ben je marinier en heb je hard gewerkt. En toen zag je nog een ene, en dacht je, oh, wow, arrestatie -teams, special forces-teams, altijd uh, gehuld in bivakmutsen. Wie zijn die gasten nou? Ja. Ik wist zeker dat er een, hele, een heleboel jonge mensen zijn die dat misschien ook hebben. Ja. Hoe gaaf zou het nou zijn als die bivakmuts afzetten? Je hoort de verhalen van die mensen. En gewoon, weet je, ik ben een normale gast. <lacht> en, weet je, ik praat gewoon met, met iemand die ik ken. En we hebben het dan over de dingen die mij, die mij boeien, weet je wel. Uh, hoe ga ik dan om met met zelfsterk worden fysiek en mentaal? Hoe ga ik dan om met falen? Hoe ga ik dan om met leiderschapsissues? Weet je wel? Allemaal van dat soort dingen. Uh, wilde ik een inkijkje geven in de mens. Waardoor hopelijk, en inmiddels bewezen vanwege alle berichten die ik krijg, help ik daar jonge mensen met name mee om um, ja, naar zichzelf te kijken en de juiste weg te kiezen. Ja, gaaf. En dus, uh, je noemt het podcast, want vertel eens hoe je bent begonnen, zeg maar. Nou, dus als ik alles doe, is ik spring gewoon en dan kijk ik wel wat ik nodig heb. Ja. <laughs> je ja. kent dat vast wel. Ja. Ik ben niet iemand die dan eindeloos uh, gaat, gaat. Ik, ik ga dan gewoon, uh, ik had een paar oude camera's en ik had een ruimte. Nou, dan ga ik even timberen. En die ik, 3000 meter had je nog een paar meter over. <laughs> ja, precies. Ik had een kamertje, dus ik denk, nou, ik ga het gewoon doen. Ik zet een paar camera's neer, ik heb, ja, op YouTube, ik ben een autodidact, dus ik leer alles binnen no time. Dus ik zet YouTube aan, en kijk, bam, bam, bam, hoe moet dat? En, en dan gewoon gaan. En die eerste aflevering, als je naar het kijkt en het kwaliteitsverschil van toen naar nu, is ook super grappig om te zien natuurlijk. Weet je ja. wel, want het, het waar zit de grootste kwaliteitsverbetering in? Voor mij in de video. Audio snapte ik wel omdat ik een audio-achtergrond heb. Ja. Uh, maar met name in de belichting, in de video en uh, waar zet je de camera's neer en, ja. en uh, hoe, hoe, hoe frame je dat allemaal. Dat soort dingen, ja. dat is super leuk om te zien. Um, ja, dus de, hoe ben ik begonnen door gewoon te springen. En toen hebben we eigenlijk gewoon gezegd van uh, ik ga gewoon, gaan gewoon zitten en we gaan praten. De gasten zijn... was geen probleem. als je, je je netwerken aanroepen, dan er, er waren zat mensen. Want of tenminste, dat is, is nu even een aanname. Maar de, de bivakmutsen gingen dus ook graag af. Mensen hadden zoiets van hey tof idee, dat wil ik wel doen. Nou, de gast is eigenlijk vanzelf gegaan. Maar uh, Jeroen, ik deed toen nog samen met een co host Jeroen en ik. Jeroen was van het arrestatieteam, ik van de Special Force. Wij zetten de bivakmutsen op bivakmutsen afzetten aan de andere kant van de tafel is een ander ding. Er zijn wel mensen geweest die we aan tafel hebben gekregen die de bivakmutsen af hebben gezet. Of natuurlijk gewoon bij een politie uh, of bij een normale eenheid zitten waar je niet direct onherkenbaar hoeft te zijn. Uh -huh. Maar wat het grappige is, de aflevering met bivakmuts... Die leverden vaak hogere kijkcijfers op dan zonder. Dus ik je zei had, altijd, oh, je had echt regelmatig gasten met de bivakmuts op. Ja, mijn meest bekeken aflevering is met een operator van de dienst speciale interventies. Die dat, nog gewoon werkzaam is. Ja, die is gewoon nog werkzaam. Dus die kan niet herkenbaar zijn. Maar juist dat dat, dat, dat, dat levert toch juist ook interesse op. Dus. <lacht> Ja. Hey, en um, uh, waar sta je nu met het kanaal? Want je hebt iets van, ik denk op het moment dat we dit opnemen tik je bijna de 18.000 abonnees aan volgens mij, hè? Ja. Uh, Kun je, je vertellen van waar, waar sta je nu, hoeveel maak je, hoeveel gesprekken maak je, uh, waar sta je nu? Nou, ik maak nu één keer in de twee weken een podcast. Ik heb, ben altijd, de eerste 80 afleveringen deed ik elke week, heel consistent. Ja. Uh, maar door alle ontwikkelingen rondom het sluiten van mijn oude bedrijf en die switch maken, moet ik ook. Ik heb eigenlijk nu een videoproductiebedrijf opge opgezet. Achter scherpschutters. Hij mm heeft -hmm. ja, in de notendop wat eigenlijk bij mij gebeurde. Is ik had een scherpschutterskanaal opgezet. Maar ik had Hellshooter daarnaast. En daarin uh, ontstond onbedoeld eigenlijk dat we een soort marketingkanaal hadden. Waardoor we ook weer heel veel aanvraag kregen naar Hellshooter. En daar, de, de, de, de teamtrainingen namen daardoor alleen maar toe. Ja, ja. Toen viel Hell weg. En toen had ik eigenlijk alleen nog maar een hoop bereik en helemaal geen enkel verdienmodel. Hmm. Ja, eigenlijk was het een, een sales kanaal voor, uh, voor hellshooters. Dus jonge gasten die keken en, die, en in de beschrijving en alles zag, zag je zagen ze het linkje naar hellshooters en dus stroomde dat door naar, uh, uh, naar hellshooters. Het was eens... eigenlijk, eigenlijk een onbedoeld uh, resultaat, precies. Ja, dus dat was een effect wat ik daar ja. had. En dat viel weg en toen had ik alleen nog maar bereik. Dus waar ja. ik nu zit, is dat ik eigenlijk in een soort heroriëntatiefase zit van wat, wat wil ik. Voor mij is als ondernemer is het extreem belangrijk om continu te eiken. Wie ben ik? Wat zijn mijn kernwaarden? Doe ik nog wat ik leuk vind? Doe ik wat ik goed kan. Ja. En waar wil ik naartoe? En die dingen continu te blijven eiken. En dat in zo'n fase dat je bedrijf moet sluiten. Dus nu heb ik heel veel onderzoek gedaan. Wat vind ik mooi? Wat vind ik leuk? En waar ik op uitkom is dat ik creatie heel mooi vind. Dus ik vind videowerk vind ik leuk. Ik vind het maken van content, bedenken van content vind ik heel gaaf. En daar wil ik me verder in gaan verdiepen. Dus ben ik documentaires gaan maken. Ben ik me gaan ontwikkelen als cameraman. Ben ik me gaan ontwikkelen als editor. En heb ik net mijn eerste volledige documentaire gemaakt. Waarop ik gezegd, oké, okay, ik ga het hele proces helemaal in mijn eentje doen. Want ik wil alles leren zo snel mogelijk. En de enige manier waarop ik snel leer. Is dat ik gewoon erin spring. En ik ga het gewoon doen. En ik maak duizend fouten. En dat is super frustrerend. Maar na een half jaar ben ik verder dan wanneer iemand traditioneel leert eh, na tien jaar. Ja. Dus ik heb nu... Dit nu op een niveau dat ik durf te zeggen, ja ik kan een documentaire maken, ik snap wat, er, wat ik daarin kan en ik snap ook wat ik daarin niet kan of niet leuk vind. En uh, zo kijk ik ook naar het YouTube kanaal waarin ik een rol wil hebben van creator, uh, maar ik niet wil verliezen waarvoor ik het doe en dat is dat mentorschap. Uh, dus ik ben ook bezig om een masterclass te ontwikkelen, uh, uitgebreide masterclass die ik in het najaar ga, ga lanceren waarop ik niet alleen maar inspiratie breng, want dat is wat ik eigenlijk nu doe, mm -hmm. maar ik daaronder voor de mensen die echt zichzelf willen veranderen en willen aanpakken en willen groeien, naar een scherpschutter willen zijn letterlijk, hè. dus of nou bij is, of, of als ondernemer of als sporter of wat je dan ook bent in het leven. Dan heb ik een cursus ontwikkeld, een masterclass waarin je echt aan de slag kan gaan met jezelf. Ik, had daar, ik heb daar heel lang een soort aversie tegen gehad omdat ik heel veel van die cursussen zie van die funnels die dan gebouwd worden. Ja dan moet ik zeker ook zo'n funnel gaan bouwen en bla bla bla. Ik, had, ik heb daar een soort aversie tegen. Ja. Maar hoe ik die aversie doorbroken heb, is doordat ik zag van, ja, maar ik heb denk ik wel echt iets te zeggen over persoonlijke groei en over leiderschap. En als ik nou de mensen erbij betrek die ook echt snappen hoe dat zit, mm -hmm. dan kan ik wel echt iets waardevols maken. En dan ja. kan ik er wel achter staan. Ja, jij ja, bent wel een soort van credible of zo, Tenminste, weet je, je hebt wel wat gedaan uh, in het leven. Dus ik denk dat er een jongere doelgroep is die, uh, die daar wat aan Want sowieso is die jongere doelgroep natuurlijk zwaar vertegenwoordigd op YouTube. Is dat ook een beetje jouw kijkers, als je naar scherpschutters kijkt, dat, weet jij wie er naar jouw kanaal kijkt? Ja, nou dat is dus het grappige. Mijn doelgroep die ik voor ogen had, mijn ik die 20 jaar was, is ja. zeker een onderdeel van mijn doelgroep. Maar als ik nou kijk naar de kern van mijn doelgroep, dan is het tussen de 20 en de 40, waarbij tussen de 25 en de 35 de kern ligt. En dat is met name mannen, 80% mannen. Het was eerst 95, is nu 80% mannen. Ja. En de reden dat dat die doelgroep is, denk ik, omdat die het meest geïnteresseerd zijn in persoonlijke groei. Want uiteindelijk gaat mijn, mijn podcast... Als je echt kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, naar persoonlijke groei en weerbaarheid en dat soort zaken. Zou je hem die zwaarder willen profileren zo? Ja, dat, dat zou. Ja, zo, want dat idee had ik, als je nu zo zegt, denk ik: oh ja. Maar dat straalt het kanaal niet het heeft heel erg wat hoe heet die die p of van jullie wat is een rammel met je kadaver of zoiets. Dat ja. komt zo'n ding. Een kadaver dat is dat dood altijd of zoiets. Wat komt dat vandaan? Een dood lichaam. Ja, dat is ja. dat dat is dan zo'n term. Ja, dat is natuurlijk heel ligguber aan de andere kant is het ook een soort van doordat het zo als je het een keer ziet dan onthoud je het ook. Dus ja. het is ook zo'n ding wat als ontstaan want ik heb er nooit over nagedacht. We zeiden gewoon een rammel met je kadaver. <laughs> zeiden wij bij de mariniers van het is een soort term van als je helemaal kapot zit dan Orgaan. is het, om door. Om met je kunnen aan weet je echt ja. gewoon even die, die soort van die die uber knop aanzetten die, ja, ja. die god mode die je in jezelf hebt? Ja. Uh, David Goggins noemt dat dan die 40 regel. Kijk, wij zijn geprogrammeerd als mensen om, om een soort reserve over te houden. Maar als je bij de mariniers gaat, dan word je eigenlijk, eigenlijk getraind om zwaar in in die reserves te gaan, omdat je eigenlijk nog, nog 60% over hebt. Dus waarom zou je niet eens een keer kunnen gaan tot 80, 90% van je ja. capaciteit? Ja. Ja, en, die, en daar zit zoveel kracht in eigenlijk door dat te verkennen. Zeker in, tussen je twintigste en dertigste zeg ik altijd van... je moet die grenzen zo ver gaan oprekken dat je weet dat je in staat bent om tot 80% te gaan... terwijl je denkt dat je maar tot 40% kan. Ja. Als je dat weet, dat betekent niet dat het gezond is om dat altijd te doen... maar daar, dat geeft je zo een kracht in alles wat je daarna in je leven nog gaat doen... Daar, daar komt een beetje allemaal van je met je dus. Maar eigenlijk ben je. Het, wat mijn indruk, als ik dan zo langs dat Scherpschutskanaal zweef, dan is het ook heel erg inderdaad Special Forces. Gewoon echt stoere kerels zeg maar, die alles zijn wat mannelijk is. Zeg maar. En die waanzinnige indruk. Die wel, moet ik zeggen, hun kwetsbare kramp. Want dat, daarom vond ik het ook interessant om je uit te nodigen. Het zijn gesprekken van meer dan een uur, notabene, lang. Maar als je het nu zo schetsen, is het eigenlijk gewoon een kanaal voor inderdaad voor jonge gasten die willen groeien, persoonlijk. Over alles wat te maken heeft met groei. Ja. Maar dat straalt er niet meteen uit. Nee, dat, dat, dat zou uh, interessant zijn om daar eens naar te kijken, kan ik ja. dat nog beter tweaken, waardoor ik een iets grotere doelgroep kan aanspreken. Aan de andere kant, als je het hebt over, we hebben het vandaag over creators. Eén ding wat super belangrijk is, is als je begint met createn, is dat je heel goed weet wat je niche is. Daar ook altijd heel zuinig op bent en ik weet dat mijn grootste niche, mijn meeste krachtige, mijn, mijn doelgroep is super hecht. Ik, ik heb echt een, ik heb niet gewoon 18.000 abonnees, nee ik heb betrokken abonnees. Ja. Ja, dus, dus ik weet wie ik ben en ik weet waarom ik gestart ben, dus ik moet ook trouw blijven aan dat gegeven. Ja, en en, en, en ik, zie het, kijk, ik zie het scherpschutters en die bievenmuts en, en die stoere uitstraling, beetje als het uh, konijntje in Alice in Wonderland. Het is hetgene waar mensen op aanhaken en meegaan met ons in het verhaal. Want zeker de doelgroep waar ik tegen praat, die staat niet zo heel erg open voor persoonlijke goede, kwetsbare zaken. In eerste instantie, als ik ze meeneem via een spannend verhaal, ja. dan kan ik op hele diepe lagen kan ik het hebben over de echte dingen waar het echt draait om in, in het leven. Hoe van wie ben je nou? Wat zijn je kernwaarden? Waar, hoe, hoe denk je nou? Hoe ga je met anderen om? En dan kom ik op punten waar ik me mensen, jonge mensen uh, met name, ook echt wel een soort van kan beïnvloeden of positief ja. kan inspireren. Ja, en, da en dan snap ik ook de vervolgstap. Dat je dus meer wil doen dan alleen maar het maken van dit soort gesprekken. Ja. Dat je dus met training uh, of whatever, met, met dat soort dingen uh, gaat beginnen. Weet je al of daar vraag naar is? Ja, kijk ik word eigenlijk vragen de... De mensen die naar mij kijken zijn regelmatig gewoon, mogen we een keer bij jou op training komen. Ja. Kan je een keer dit, het wordt meer gevraagd. Ik ben meer, zelf meer terughoudend geweest. Um, omdat ik natuurlijk, uh, ja ik ben ook een beetje eigenwijs. Ik moet ook altijd heel erg. Ik ben heel erg bezig met wie ben ik en, en waar zit mijn kracht. En ik wil niet zomaar wat gaan doen omdat de, de kans er is. Mm -hmm. Dus, dus ik moet heel goed nadenken. ik zit het in lijn met hetgeen wat ik wil bereiken. En is het is niet puur opportunisme. En uh, omdat het goede kansen biedt. Nee, als je eenmaal zo'n kanaal hebt, zijn er meerdere mogelijkheden om geld te verdienen. Maar dat betekent niet dat je ze allemaal moet pakken. Uh, dus ik, ik, ik denk maar, ik heb nog nooit een sponsorship gedaan. Uh, uh, om een, een van die dingen te zeggen. Omdat ik heel puur wil blijven, organisch wil blijven groeien tot een bepaald punt. Uh, ja. Kijk, je moet op een gegeven moment ook wel gaan kijken van is het een hobby of een, een bedrijf? Dus je moet wel een verdienmodel bedenken. Maar het betekent ja. niet dat elk verdienmodel dat daar beschikbaar is geschikt is voor jou ja. en, en werken voor andere merken is niet direct de visie die ik dan heb ik heb liever 20.000 abonnees die ik echt waarde kan bieden dan dat ik 100.000 abonnees heb en allerlei merken moet gaan vertegenwoordigen ja ja, ja. Um, verdien je er geld mee nu ja ik verdien er geld mee ja ja Hoe? niet heel veel uh, heb je uh, je assistentie aanstaan op jouw kanaal ja ja dat de prirols voorkomen ja. maar dan heb je het over honderd euro's per maand of zo ja, kijk, het is meer een beetje het optelsom van. Ik heb een beetje merchandise, ik heb een beetje um, YouTube inkomsten en ik heb uh, dona donaties. Ja, ik heb een paar keer en dat is ook zo'n ding. Ik ben er veel te bescheiden. Ik heb twee of drie keer gevraagd van, hey weet je wat, uh, als jullie nou wat geld willen doneren, gewoon ja. vrijblijvend. Ja. Hier is een doneerknop. Ja, dan komt dan toch uh, zo, uh, binnen noodhaam dan een paar honderd mensen die wat geld willen geven. Weet ja. je wel. Ja. En um, dat geeft mij weer mogelijkheden om een betere camera te kopen. Om een keer een editor in te huren. Of, ja. uh, of, of, maar, ja. maar al met al moet ik de grote klap nog maken in de zin. En de grote klap bedoel ik niet dat ik er rijk mee wil worden. Maar dat ik mijn eigen bestaan ermee kan afdekken. Ja. Ja. En dat is eigenlijk de eerste stap die ik wil maken. Omdat ik dat voorheen natuurlijk deed met mijn bedrijf. Dus ja. ik ben nog bezig in de transitie. Om daar een dusdanig verdienmodel aan te hangen. Dat ik mezelf overeind kan houden. En kan verbeteren door... Ja. Ja. Ja. Uit gaan besteden. Dus wat, wat ik niet goed kan of niet graag wil doen, uitbesteden is natuurlijk een belangrijk proces in ondernemerschap. Ja, en dat je daarnaast er gewoon een boterham van kan eten, misschien wel. En uh, dat, je ja. gewoon, dat het echt een business is. Ja. Maar daar ben je nog niet nu. Dus. Nee, kijk, indirect heb ik er heel veel geld mee verdiend. Heel veel geld mee verdiend. Dat klinkt een beetje. Uh, heb ik veel. Krijg ik eigenlijk alle, ka dat alle kansen die ik heb om geld te verdienen, komen voort uit scherpschutters. Ja, ja precies. Snap je ja. wat ik bedoel? Als ik nu een video wil maken uh, over een bepaald iets, kijk ik heb zo'n groot netwerk inmiddels, ik kan, ik kan bijna heel Nederland wel bereiken via één persoon. Ja. En je bent Mark van Scherps Scherpschutters nu ook, want je ja. hebt ook al mijn naam opgebouwd, denk ik. Ja dat, ja, dat helpt ook wel denk ik. De keuze voor meer dan een uur, heb je die bewust gemaakt? Nou, ik, vond, ik vind een uur een fijn. Moment, een uh, fijne uh, energie qua gesprek. Ik vind vaak een half uur tekort. Ik vind een, uh, na twee uur ben ik echt wel op. Uh, Joe Rogan doet bijvoorbeeld drie uur, dus ik ben ja. een beetje gaan kijken van wat, wat vind ik zelf behapbaar. Ja, dus er zit dus... drank en druk bij, dat dus is scheelt. Ja. <lacht> ja, misschien moet ik dat ook gaan doen. Ja. Yeah. <lacht> ja. Ik krijg een hele andere gevoel. fles whisky tafel, ja. een blootje erbij. En dan kijken wat <lacht> ja. Ja. Ja. Uh, er nee, dus ik Kijk, en ik vind vaak een half uur tekort, omdat ik, dat zul je wel zien als je meer naar mijn kanaal kijkt is dat je vaak de magic zit in de tweede half uur je hebt even die, die die aftasting die energie nodig en een groot ding van wat ik doe en dat is onbewuste bekwaamheid inmiddels ben ik me meer bewust van na 125 aflevering maar is de sfeer creëren waardoor je op een diepere laag met iemand contact hebt verbinding maakt en ook het gesprek kan voeren en dus dat is een setting, dat is even. Mensen vinden het spannend, weet je wel. Je moet eventjes ze moeten ja. voelen van hey, het is oké, okay, weet je. We hebben gewoon ja. een leuk gesprek en ja. ik wil het gewoon even hebben. Ik ben echt oprecht geïnteresseerd in jou, ja. in jouw verhaal. En dan merk je dat pas na, na die eerste 20 minuten, pas we ergens op een punt gaan komen dat dat. Naar boven komt ja zeker omdat het zulke persoonlijke verhalen zijn. Uh, de, YouTube kun je waanzinnig veel van leren hè, van het kanaal. Als je kijkt naar je uh, naar je analytics naar je statistiek, uh, en naar je statistieken en ben jij daar ben jij zo'n iemand die daar heel veel hoe je thumbnails eruit zien, hoe je, je teksten moet maken. Uh, ben je daarmee bezig? Ik zou zeggen medium. Ik doe alles zelf, ik, ik ben een one man band, dus ik moet editen, ik moet het gesprek regelen, ik moet mijn netwerk, ik moet uh, weet je, de, de analytics doen, ik moet mijn social media runnen, ik heb ja. mijn website, ik heb nou, alles, dus medium. Maar ik ben me wel heel erg bewust en ik ben heel erg op kwaliteit gesteld. Ik vind het ook fijn om ergens naar te luisteren wat van kwaliteit is, dus ik wil dat ook aanbieden. Voor mij is het echt een no-go om een soort Zoom gesprek op te nemen. Ja. Ja, ik als ik zelf naar zo'n gesprek moet luisteren, ben ik na vijf minuten klaar, want ja. dat vind ik kan niet om aan te horen. Ja. Zo kijk ik ook een beetje naar dat soort analytics. Kijk, ik weet dat het beter werkt om een aflevering van 20 minuten te maken, waarop je snel, snel snijdt. En zeker in het begin mensen vasthouden. Ja. En, en, en dat laat ik dan wel een beetje gaan. Want ik denk dan van ja, oké, okay, maar dit is wat ik mooier vind zelf. Like en dan ga ik dan gewoon voor een uur, weet je wel. Ja. Um, maar met mijn thumbnails heb ik wel gekeken, oké, okay, dat is toch wel echt belangrijk. En het is een kleine tweak. Waardoor je wel weer net eventjes uh, een grote bereik krijgt. Dus ja. als, je naar, als je door mijn kanaal heen gaat kijken, zul je ook zien dat de thumbnails waar ik mee begonnen ben en waar ik nu uh, op uitgekomen ben ja commercieel gezien of, of ja. clickbait zijn dan ja. toen. Hè? De klikbeet is een negatieve term, maar ik vind het. Ik heb zoveel werk gestopt, en zoveel kwaliteit. En dat ik dat neer. plaatje bepaalt enorm hoeveel procent van de, van de mensen erop klikken en erop ja. gaan kijken. Dus soms ja. zet ik daar dan een quote op, waarvan ik denk van. Is op het randje. Ja, zit wel op het randje, weet je zo van ik schoot op 700 meter ik iemand dood. En dan denk ik, ja dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil zijn. Ja, <lacht> ja. ja I know the feeling. Ja, ja precies dat. Ja. Maar jij ja, nou, gaat, gaat niet met een gekke bekken op en uh, handen in de lucht, dat vertik je toch, hoop ik. Nee, nee dat doe ik nee, ook niet. Nee, doe, nee, uh, ik ben precies, hè? Dus, dus, dus weet wat er speelt. Uh, ik kijk ook graag naar jonge gasten. Ik leer ook van jonge gasten, die zijn daar gewoon beter in op YouTube dan dat wij dat zijn. Ja. Uh, maar wees wel jezelf. Ja, precies dat. Uh, de andere kanalen zijn die hoe verhouden die zich want je zit op youtube wat is voor jou belang? want je zit ook op spotify met je podcast neem ik aan uh, ik zag op insta bij behoorlijk aanwezig tiktok bijvoorbeeld ik ben net met tiktok gestart en een van mijn eerste video's die ik daar gepost heb ik even nu 300.000 views ja volgens mij ik heb ik heb echt het idee dat TikTok je daarmee mast. Ik had hetzelfde. In het begin ik Ja, dat ze je gewoon binnenharken en dat ze denken, weet je wel, we geven die eerste paar postings, die laten we gewoon lekker dat het algoritme, gewoon even een paar honderdduizenden, en word jij heel enthousiast. Dat denk ik, hoor. Ik, nee, ik heb, ik had afgelopen week precies dezelfde ja? uh, realisatie dat dat, ach, oh ja, dit is gewoon een trucje. Ja, volgens mij is het een trucje. Ja. En hey, je dan heel enthousiast wordt en dan doorgaat. Nou, moet ik al haal nog steeds 30.000 views per video een beetje, ja, maar, maar. Ja, precies. En uh, wat doe je dan? Gewoon korte fragmenten? Ja, eigenlijk gewoon de reels die ik gebruik op. Uh, in ben ik gewoon gaan posten daar. Om te kijken wat ja. doet het. Ja. Ik zie wel een ander publiek. Ik zie ook veel a-relaxter publiek. Ja. De, dus, dus ik moderate eigenlijk altijd mijn YouTube kanaal. Weet je. Het grappige is als ik vervelende comments krijg onder YouTube video's. Is dat mijn community diegene naar rechts richt. Zoals wij dat noemen. Dus als iemand echt iets a-relax post. Dan reageert hoef ik vaak niet eens te reageren. En reageert iemand anders van. Hé, hey, weet je, doe even relaxen. Ja. En dus er zit een soort zelfregelend uh, proces in. Op Instagram vind ik het ook allemaal. is allemaal, allemaal goed, positief en uh, stimulerend. En, uh, maar op TikTok zie ik, wauw, dat is wel echt eventjes ja, heel, hele nare comments. Ieder, mensen die elkaar soms. ook uh, ongenuanceerd, ja. en die elkaar meteen helemaal afmaken. Ja. Dus, dus ik merk duidelijk dat er wel iets een andere cultuur heerst. Ja. Maar het is heel belangrijk om regelmatig te blijven updaten. Oké, okay, wat wordt er nou gevraagd? Ja. En, en hoe moet ik mijn content daarop aanpassen? En binnen die spelregels... Ja. ja, spelen en dan moet je per platform weer opnieuw uitvinden dus dat ja dat is uh, alleen maar goede mooie goede dingen maken is niet genoeg. Is jouw, uh, Wat zijn je toekomstplannen? Wat zijn, zijn, zijn je gasten ooit uitgeput of heb je precies van nou ik kan nog wel jaar door of uh, hoe zie jij dit? Hoe kijk je naar de toekomst? De toekomst? Nee, mijn, mijn gasten zijn in principe nooit uitgeput. Het enige is dat ik iemand ben die snel ontwikkelt en ook veel ontwikkelt, dus daar zal eerder een verandering in zitten dan, dan dat het platform moet veranderen. Dan moet ik dus de vraag gaan stellen: ga ik dingen uitbesteden, andere hosts bijvoorbeeld de kans geven om op het platform zelf te gaan hosten, zodat ik weer mezelf opnieuw kan nieuw uitvinden? Wat voor mij belangrijk is, is dat ik me kan ontwikkelen als documentairemaker, als cameraman, dus dat ik die in de content creatie, de creatieve kant kan blijven. Ja. Um, en dan qua, dus ik zou graag naast de podcast meer. Echt dingen willen maken. Um, Wat voor documentaires dan? Nou, ik heb nu uh, een documentaire gemaakt over, dat heet de eenheid. Na, in de coronaperiode had ik voor het eerst in mijn leven een bepaald gevoel van vervreemding. Ik snapte heel veel dingen niet meer goed. En Ik ben iemand die wil begrijpen. Dus ik wilde heel erg, dus ik vroeg me af van hoe kan het nou zijn dat wij zo verdeeld raken? En dan ben ik gaan relateren aan van, oké, okay, maar dat betekent eigenlijk als ik die vraag stel, dan heb ik eigenlijk zelf behoefte aan eenheid op het moment dat het crisis is. En dat ben ik terug gaan relateren naar mijn tijd bij het Coors Mariniers. Van toen ervaarde ik eenheid, we hadden een duidelijke missie, we hadden een, een team. Ik, zat daar, ik was zelf onderdeel van het team. Dus toen ben ik eigenlijk op een soort experiment gegaan met vier mensen. Een, de hoogst onderscheiden commando van Nederland, een oud-marinier die nu outdoor coach is, en een vrouw die is piloot en is neergestort in Afghanistan onder andere en is ook inspirational speaker. En een oud-commandant van de onderzeedienst. En met die mensen, die heb ik eigenlijk in een auto gestopt en ben ik gaan volgen in hun proces om als groepje te, te gaan verkennen wat eenheid is. en dat is, ja, Het is eigenlijk een, uh, een soort roadtrip, een movie naar de natuur in, in Zweden met best wel diepe vraagstellingen van wat is eenheid en wat heb ik nodig om eenheid te bereiken. Ja, dus dat heb ik geschoten in een week. En dan ben ik uh, ja, nu in de laatste fase van de edit. En dan komt het op scherpschutters? Dat, uh, dat is... Uh... Dit riekt bijna naar iets wat uh, publieke omroep zou moeten maken. Hè? Nou, ik heb het nu inderdaad uitstaan bij een aantal bekende uh, contacten die ik heb. Bijvoorbeeld Jessica Valeris is dus ook bij mij in de ja, ja. Uh, gast geweest. Dan ben ik even aan het kijken van, okay, is dit iets? Um, maar het is voor mij secundair. Dat, ik weet niet wat er uitkomt. Voor mij kan het altijd op scherpschutters en als iemand Hef, interesse je. heeft om het en ook op scherpschutters kan het een groot publiek uh, ja. krijgen uiteindelijk dat maakt niet uit als boeiende wat drijft jou dan eigenlijk zeg maar mij drijft een gevoel van vooruit willen Groeien, willen groeien, altijd een weg willen vinden waarin het beter kan. Ik zie overal de potentie in. Sommige mensen vertalen dat als iemand die altijd ontevreden is, maar ik vertaal het liever naar iemand die altijd ziet hoe er een weg voorwaarts is. En ik wil dat ook altijd blijven verkennen. Dat past ook wel een beetje bij marinier zijn. Als je ergens in een situatie komt in Afghanistan, is er geen stromend water, er zijn geen faciliteit, er is helemaal niks. Dus je moet altijd in een soort chaos proberen weer iets te creëren. Dat, dat is een factor die mij heel erg drijft. Um, en aan de andere kant in deze fase, wat mij heel erg drijft, is dat ik meer wil brengen dan dat ik haal. En dat is, dat is denk ik iets wat ik altijd al een beetje heb gevoeld. Ik wil mezelf tot een punt brengen waarin ik zo, de, mijn maximale capaciteit eigenlijk ben. Een soort vak, vakmanschap bereiken. Mastery vind ik heel interessant gegeven. Maar nu in deze fase van mijn leven zie ik ook wel dat ik het heel belangrijk vind om te kijken. Okay, maar... Waar kan ik dan van waarde zijn? En dat, ik denk dat dat heel erg terugkomt dan in dat mentorschap. Hè? Die is dat een leeftijdding? Ja, ik denk dat dat wel een leeftijdding is. Als je, als je kijkt naar... Jij? Ik ben 42. Ja. Als je kijkt naar de verschillende stadia's hè, van, van je leven, dan is zeker in deze fase van je leven is het heel belangrijk ook om een bepaalde rol van mentorschap in te nemen. Daarom denk ik ook dat we dat veel meer zouden stimuleren in, in onze leeftijdscategorie. Van ga dan naar kijken op in welke vorm je een bepaalde mentorschap... Mentor kan zijn. Ja. Ik denk dat dat een van de meest bevredigende dingen is in deze fase van je leven. Ik uh, I couldn't agree more, Mark. Uh, ja. Ik uh, ga je volgen, het blijf je volgen. En uh, super leuk dat je mijn gast wilde zijn. Ik, ik weet eigenlijk niet precies hoe lang we hebben gesproken, moet ik je eerlijk zeggen, maar iets korter dan een uur, denk ik. Dat is een goed teken. Dan, dan is de <laughs> tijd voorbij gevlogen, toch? Ja. <laughs> uh, dankjewel dat jij mijn gast wilde zijn. En uh, dankjewel uh, voor het kijken en als je geluisterd hebt naar de podcast, dankjewel voor het luisteren naar deze video en dit gesprek. Uh, en hier ga ik er meer van maken, meer gesprekken met uh, YouTube creators en je zal zien dat het altijd weer uh, over net iets meer gaat dan alleen maar over uh, hun YouTube kanaal. Dankjewel voor het kijken. Hoi!